Iedereen die een zorgverzekering heeft afgesloten heeft recht op de prestaties die vallen binnen het basispakket. De zorgverzekeringswet schrijft dwingend voor wat de dekking is van dit basispakket. Deze dekking wordt nader omschreven in de Besluitzorgverzekering en in de regelingzorgverzekering. Deze zaak draait in cassatie om artikel 2.4 van de Besluitzorgverzekering. Dit artikel stelt een grens aan de dekking van het basispakket. Verzekerd is alleen de geneeskundige zorg, zoals huisartsen, medisch specialisten, klinisch psychologen en verloskundigen die plegen te bieden. Voor de invulling van dit criterium, plegen te bieden, is ook artikel 2.1 van de Besluitzorgverzekering van belang. Op grond van die bepaling worden de inhoud en omvang van het basispakket mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk. Wat is nu de verhouding tussen deze twee criteria? Daarvoor verwijst de Hoge Raad in dit arrest naar twee rapporten van het Zorginstituut. Die rapporten zijn weliswaar niet bindend, maar het ligt volgens de Hoge Raad voor de hand om in beginsel van die rapporten uit te gaan. De zorgverzekeraar of de rechter die hiervan afwijkt, moet dit deugdelijk motiveren. Volgens het zorginstituut zijn de twee criteria verschillend, maar kunnen ze elkaar wel overlappen. Het criterium pleeg te bieden is vooral bedoeld om te beoordelen of zorg behoort tot het domein van een bepaalde beroepsgroep. Wordt de zorg binnen de beroepsgroep aanvaard en als professioneel juist beschouwd? Het criterium is niet bedoeld om te beoordelen of specifieke behandelingen als effectief worden gezien. Daarvoor moet worden gekeken naar de stand van de wetenschap en praktijk. Voor beide criteria zijn de richtlijnen van de beroepsgroep van belang. Dat het onderscheid niet haarscherp is, blijkt ook uit deze zaak. Het hof oordeelde dat geen sprake was van zorg, zoals revalidatieartsen die plegen te bieden. Het hof baseerde zich daarbij op een rapport van het Zorginstituut en op het algemeen beroepskader revalidatiegeneeskunde uit 2012. Daarmee had het hof volgens de Hoge Raad het juiste beoordelingskader toegepast. Dat het Hof ook verwees naar het andere criterium, stand van de wetenschap en praktijk, doet daaraan niet af. Te meer niet nu de criteria overlappen en bij beide criteria dus de richtlijnen van de beroepsgroep een rol kunnen spelen.